Het figuur hiernaast lijkt een ruimtelijk figuur. Maar als je wat langer kijkt, dan zie je dat het niet helemaal klopt. Het kan namelijk nooit echt gemaakt worden. Ik leg je uit hoe je zelf dit figuur kan tekenen. Teken een gelijkzijdige driehoek. Met behulp van je geodriehoek en je passer. Dit doe je door eerst een lijn van 10 cm te tekenen. Zet de pootjes van je passer ook 10 cm uit elkaar en teken twee bogen door de scherpe punt van de passer eerst in het ene eindpunt van de lijn te zetten en dan in het andere eindpunt. De plek waar de bogen elkaar raken, daar komt het derde punt van de driehoek. Maak nu alle drie de zijden van de driehoek 2 cm langer aan één kant. Teken nu drie lijnen parallel aan de zijden van de driehoek. Maak deze lijnen iets langer dan de zijden. Herhaal dit nog eens, dus teken nog drie lijnen parallel aan de zijden van de driehoek. Als je nu de drie uiteinden van de lijnen met een kort lijntje verbindt met de dichtstbijzijnde hoekpunten, is je figuur af. Je kunt natuurlijk dan je figuur ook inkleuren. Lukt het niet meteen de eerste keer, maak je geen zorgen. Met wat oefenen wordt alles beter. En als je het onmogelijke figuur met drie zijden onder de knie hebt, dan kun je figuren met nog meer zijden proberen. We hopen dat je mooie onmogelijke figuren gaat maken. Deel ze vooral met ons via Instagram of Facebook. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.